Om je Google Workspace account in te stellen binnen Outlook, open je Outlook, klik je op instellingen en klik je daarna op account toevoegen. Vul vervolgens je inloggegevens in van Google. Log daarna in, in Google, zoals je gewend bent. Geef Outlook toestemming om je account te beheren. Op deze manier kun je e-mails sturen, verwijderen en ontvangen. Nu dit is voltooid, download Outlook al je oude e-mails. Je kunt nu verder met het instellen van een handtekening en het sturen van mails. Het instellen van je account binnen Outlook is voltooid.